Ik open de vergadering van de Tweede Kamer bij staat Staten-Generaal van woensdag 8 april 2020. De Tweede Kamer werkt door, juist nu, want onze democratie gaat door. Om hun informatiepositie te versterken, spreken Kamerleden met deskundigen. Al wat daar gemeld is, dat zijn ook vermoedens, is onvoldoende. Zodat zij tijdens het debat kritische vragen kunnen stellen aan het kabinet.